Dit is de familie Natuur, een klein gezinnetje uit een gemeente in Antwerpen. Zoals je wel merkt is de familie Natuur een grote fan van natuur, bos en klimaat. Laten we eens kennis maken met mama Madelief. Madelief toverde haar huis om tot een oase van groen. Er is maar weinig natuur in de buurt. Daar wil de provincie Antwerpen samen met jullie aan werken. Omdat natuur zoveel voordelen biedt ook voor onze gezondheid. En Madelief, die werkt hier graag aan mee. Want meer contact met de natuur zorgt voor een betere weerstand en is goed voor ons mentale welzijn. Bomen bieden ook verkoeling en schaduw. Met meer aandacht voor natuur dichtbij creëren we bijzondere ontmoetingsplekken en koesteren we stilte en rustpunten in onze woon- en werkomgeving. Natuur kan ervoor zorgen dat we sneller herstellen bij ziekte en dat we ons gelukkiger voelen. Een groene omgeving helpt ons om ons beter te concentreren en stimuleert onze verbeelding en creativiteit. Bovendien is bewegen in de natuur, bijvoorbeeld langs trage wegen, gezond en veilig. Laat ons werk maken van meer natuur. Begin bij je eigen tuin, school, bedrijf of gemeente. Contacteer de provincie Antwerpen voor meer informatie, tips of om samen te werken. Provincie Antwerpen, jouw partner voor een duurzaam milieu, natuur en klimaatbeleid.